Als je het hebt het over multidisciplinair ontwerpen, heb je het over mechanica naast elektro, naast software ontwerpen. En eventueel, dat zien we nu ook, data ontwerpen voor je machines. En wat je wil, is dat dat tegelijkertijd gebeurt. Ja, dat heet ook wel concurrent engineering. Als we het hebben over multidisciplinair ontwerpen, betekent dat dat we al die gegevens van die vier disciplines samen willen laten komen, uiteindelijk in één stuklijst.